Boys, jullie hebben gezien aan de titel in. Vijf tips om snel de 500 abonnees aan te tikken. Dus even een so naar Robin. Of bro Robin was het. Sorry, ik laat even een comments zien. En ja, ze maak even een video. Hè. Ik heb nog eens de duizend. Die weet toch, dan regel we dat toch bro. 5 tips voor de 500 abonnees. Man, het gewoon. We zien jullie naar de intro. Vergeet niet te liken en abonneren als jullie meer willen zien. Ja toch. Yeah, dit zijn wel vijf tips die eigenlijk altijd belangrijk zijn. Voor een YouTube kanaal. Moeim. We gaan het wel over hebben in deze video. Blijf zeker kijken. Sla deze video ook op. Want deze video gaat je wel meer helpen. Want ik heb best wel veel mensen een stapje vooruit gebrand, Dus dikke laf naar iedereen man. Ik zie ook die liefde gewoon binnenkomen bij elke video. Als ik zo'n video maak. Dus laat even die liefde weer zien boys. Zo, Sowieso. Tip 1. Is gewoon een banner man. Dat is toch wel het belangrijkste, man. Maakt niet uit wat voor banner. Als het maar een goede banner eruit ziet. Snap je wel? Zeker als een, tussen de 100-200 moet wel een goede banner zijn. Moet niet zoals mij banner zijn. Iedereen heeft zijn eigen smaken. Je weet toch? Maar ik maak gewoon een banner van: hé hey boys, als we de uh, 1000, 10 10.000 abonnees aan, die krijgt er niet. la naar haar mond. Bestel je lala's. Snap je? Dat is een beetje grappig. Daar gaan ook snel mensen abonneren. is, je weet toch? En uh, ja, dat is ook de type die je zeker moet nemen. We gaan nu naar type. Tip 2 is, sowieso, blijf het ook zeggen, de info van je kanaal, Ik, ja, de info van je kanaal is toch wel heel belangrijk, bro, want mensen moeten toch wel weten op wie ze abonneren, snap je? Voor de mensen, het ook gewoon mijn info, ik heb wel mijn info aangepast, dat ik alleen zondag video's kan plaatsen, misschien ga ik het weer, als ik een beetje motivatie heb en een goede pc heb, snap je? Hey, wat, wat praat die google Maps? jouw hoer, wat ik over had, boys, sowieso, ben, eh, uh, de info moet heel belangrijk zijn, je weet toch? Want mensen moeten wel weten naar wie ze kijken, wie, f, wie die video's maakt voor hen, snap je? Want nu weet iedereen wie Adem Loll is, hoe oud ik ben, hoe oud ben ik Laat even in de comments weten, ik wil we wel zien. Maar, het is wel de belangrijkste tip, dat gaat er wel om, boys. Dus voor de mensen, we gaan naar tip 3. Boys, tip 3 is sowieso playlisten, man. Playlisten zijn toch wel het belangrijkste van de belangrijkste, want ik zeg jou heel eerlijk, in het begin. Ik was ook wel een beetje lijn zo, dus, je weet toch, playlists, want veel mensen, snap je bijvoorbeeld, hé, hey, jij bent nu een persoon die zit nieuw op mijn kanaal, vergeet ook niet te abonneren als je op mijn kanaal zit, je weet toch, je wilt, hè, tips, dan druk je naar de playlist van tips, en dan heb je alle tips van tips hoe meer abonnees te krijgen, tips om je kanaal bekender te maken, om je kanaal in te stellen, en dan zie je ook wel hier, de videomachine die je nu aan het kijken bent, staat hier ook hier tussen, maar Je zit daar onder onze oude kopie. En voor de mensen, ik zie ook gewoon die tipvideos, die pakken ook gewoon likes, snap je dat? Snap je? Als we dat wel heel tijd zien, ik zweer, ik blijf het ook maken, snap je? Maar als ik zie van, oké, okay, jullie vinden het niet interessant, waarom ga ik dan een video maken die niet interessant is, snap je? Dus echt waar, boys. Zo, zo tip voor jou. Maak playlists. Dat zijn gewoon deze dingen. Snap je? Want ja, als een kijker het voor het video's wil zien, dan moet hij wel, snap je? Dat kunnen ze zien. Dus ja. We gaan naar de tip 4, ja! We zijn bij shorts, a.k.a. tip 4. He? Hoe je snel de 500 abonnees wilt aanhalen, is gewoon shorts maken, Oula. Ik zeg heel eerlijk, je ziet op elke shorts pak je gewoon boven de 1K. Duizend, duizend, duizend, boven, allemaal duizend, snap je? Dus dat is echt een tip denk ik iedereen wil geven. Ja toch, we kunnen ook kijkers deze dagen, je weet ook, geen mensen een beetje motivatie. Ja, als jij ook een comment van mij hebt gekregen onder die video, je weet we zijn op deze dagen, gun eens, man. Ja toch man. Mensen, dit is toch wel een benarijke tip. Voor de mensen onder de, die nog niet eens de 500 abonnees hebben aangetikt he. Als je dat heel snel wilt aantikken, Mooi. Voor de mensen, je hebt sowieso veel video's met andere YouTubers gemaakt of misschien nog niet. Of je kent al misschien een paar YouTubers die af en toe onder hun video's reageert. Of een keer hè? Snap je? Je hebt een keer met hem contact gehad. Toch? Zo kan je niet meer. Mooi. Jij, toevoegt die de YouTuber waar je mee hebt. contact hè? toevoeg je hier. En jij zoekt die, iemand zoekt een keer, hè? ik doe of ik die persoon ben, hè? ik zoek die keer die YouTuber die waar je een video mee een keer hebt gemaakt. En ik zit zo rustig op die Google. Je weet het nooit, het kan ook op YouTube, hè? dat uh, kan ik je ook wel zeggen. Maar dan moet je heel lang staan. En de persoon die hier het langst staat is van mijn IMANJT, dus. Hij is ook wel heel snel groeien, want die persoon heeft nog nooit... Allee, Ayman heeft maar misschien vier video's geplaatst. Als je niet gelooft, ga zijn kanaal kijken. Want hij heeft één jaar, je weet toch, niks geplaatst. Dus, zo is hij ook, heeft hij ook bijna, bijna 600 abonnees gehaald. Dus die strategie werkt ook 100%. Want die man had nog niet eens... Hij had een paar, paar jaar geleden, vorig jaar, twee jaar geleden of zo. Of één jaar had hij maar nog niet eens... Hij had volgens mij 200, dat was het. En hij, heeft, hij is gegroeid tot 400. En dan nu nog bijna naar 600, man. Dus zo, zo liefde naar Ayman. Moeim! He? En dan zie je bijvoorbeeld in oh, zijn YouTube kanaal staan. En als je erop klikt bij hem opzoeken. Je gaat wel hem tussen staan bij mijn kanaal. Alleen, mijn pc is weer traag boys, Kom op, donneer even iets. Je weet al. Nee, like even de video. Abonneer zeker, boys, als jullie meer tips willen zien. Eh, want hij komt nu bij mij eigenlijk hier gewoon, zo moet je het zien. Hij komt er hier tussen en mensen gaan er ook ja snap je. Je bent, je bent eigenlijk zichtbaar, dat is het belangrijkste. Want als je zichtbaar op YouTube bent, dan kom je ook heel snel op de homepagina en dan kan je weer aantal subs pakken en ik denk niet aantal subs, ik denk dat je een paar subs, goede subs gaat pakken, ik denk 10, 11, misschien in 2 weken, 3 weken heb je misschien al 11, snap je? Is best wel veel, vind ik al, snap je? Dus echt waar, probeer deze tip boys en laat me dan weten of je deze tip voor jou heeft gewerkt, als hij niet heeft gewerkt, oh, dan heb je iets fout gedaan, voilà. Want als het bij hem werkt, bij Iman JT boys, Want kijk, maar als je nu gelooft één jaar niks geplaatst boys, dan doe je iets fout man. Maar voor de mensen! Mooi, probeer het uit vergeet niet te liken, te abonneren als je meer tips wilt zien, en weet je weet toch man we zien jullie volgende keer bij een nieuwe video man, ja toch